Hallo ballonvriendjes allemaal, vandaag gaan we een heerlijke hotdog maken. Een lekker hotdog roodje, mm, heerlijk zo'n hotdog. Je kan hem maken zonder mosterd, maar ik heb hem door het liefst van allemaal met heerlijk veel mosterd. Hoe maak je zo'n hotdog ballon? Om te beginnen, wat heb je nodig? Een rode ballon 260. Voor onze top of dwarf. een blush ballon 260 voor ons broodje en een hele 260 ballon voor de lottof uiteraard. En met de gele ballon gaan we beginnen, want het is eigenlijk de bedoeling dat we onze gele ballon langer gaan maken dan onze andere twee ballonnen. En hoe doen we dit? Blaas je ballon helemaal op, laat een beetje uit, knijt even. Trek je ballon. Laat dan de er weer even snapper. En als je dan gaat kijken, in vergelijking met een andere ballon, dan zie je dat je hele ballon een heel stuk langer is dan de andere ballonnen. En nu kunnen we gaan werken aan ons hotdog. We starten met onze blush ballon. Plaat via ze op tot ongeveer halfweg. Laat nou, een beetje lucht stappen. Nul no tik. Start met een bubbel van 5 à 6 vingers. Maak nog een bubbel van 5 à 6 vingers. Verbind deze twee bubbels met elkaar. Het trekt steeds de stok er nog even door. En aan de achterkant, om de hot een beetje op zijn plaats te houden, maak ik nog een heel zachte dubbel. Dus neer, knijp goed de eruit, zodat je eigenlijk een hele kleine en zachte dubbel hebt. Die duw ik door de andere keren door. Zo. En de rest hebben we niet meer nodig. Dus deze klippen we af en knoopdicht. Het overdrukken van de ballon hebben we zelfs nog nodig om onze mosterd en de wort aan te bevestigen. Zo. En hier heb je ook een knoopje en hier heb je ook een knoopje. Dit gaan we zelfs gebruiken om onze hoger wort te gaan verbinden. Onze hot-off-work neem je ballon, blaas deze een beetje op. Zo. Laat voldoende lucht ontsnappen, zodat je hier eigenlijk een heel eindje los krijgt. Dan kijk je ongeveer hoe lang je hier hot off wil hebben. Ongeveer zo. Knop dicht. En nu heb je een rechte wort. Om deze hotdogwort zijn typische kromming te geven gaan we dit en dit eindje bij elkaar knopen. En dit span je aan tot zolang je de lichte kromming hebt van je wort en zoveel je zelf je hotdog wil, wil laten krommen Natuurlijk. Dus zo, een beetje. Ook niet te krom. Zo, maar dan heb je zo de typische boog van dat bottleport. Dit gaan we nu verbinden tussen onze twee broodjes. Eigenlijk trek ik zo deze knop over het broodje heen. En dan zit mijn bottleport mooi in mijn broodje. De overschot kan je afsnijden of kan je gewoon tussen de broodjes wegduwen, zodat deze we niet meer in de weg komen te zitten. Zodat je eigenlijk dit krijgt aan de voorkant, dit aan de zijkant en dit aan de achterkant. Natuurlijk is de voorkant het belangrijkste. Voor de motor gaan we gewoon onze hele ballon hier verbinden aan ons bovenschotje gewoon aan elkaar knopen is voldoende dan brengen we onze hele ballon achter onze rode ballon dat ook nog wordt eigenlijk en we draaien onze hele ballon er viralgewijs rond Zo, en dan is je hotdog helemaal klaar en kan je natuurlijk smakelijk gaan eten. Je kan je hotdog gewoon zelf natuurlijk dieper in duwen. Dit is geheel naar eigen wens. Zo, en dan kan je smakelijk gaan eten. Heerlijk is dit. Ik dank jullie voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want er worden regelmatig leuke prijsjes uitgedeeld. Onder al mijn abonnees. Tot de volgende keer. Dag ballonvrietjes.